Hoi allemaal, ik sta hier bij de Warmozierskader nummer 25 in Gouda. Zoals je misschien wel weet, de Warmozierskader is heel centraal gelegen, dicht bij het treinstation en dichtbij het centrum van Gouda. En wij krijgen hier binnenkort een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. Wat maakt deze woning nou zo bijzonder ten opzichte van de andere woningen die te koop staan in deze straat? Nou, bijvoorbeeld uh, de kunststof kozijnen aan de voorzijde en gedeeltelijk aan de achterzijde. Uh, de zonwering aan de voorzijde en aan de, ach en aan de achterzijde de rolluiken. Um, kortom, deze woning is altijd heel goed en netjes onderhouden. En dat zult u zeker zien als u de woning komt bekijken. Ik nodig je graag een keertje uit om langs te komen. Samen met mij. Uh, je kunt ons bereiken via de bekende gegevens. Dankjewel.